Ho, ho, ho, ho. Welkom ballonvrienden en ballonvriendinnen bij deze leuke Halloween speciaal! Vandaag maken wij een pompoen met een spookje! Wat heb je nodig voor zo'n leuke pompoen en een spookje? Uiteraard een aantal oranje ballonnen 260 een witte ballon 260, een stukje groene ballon 260, een overschotje van een witte ballon 350, een stift, een schaar en niet te vergeten, een ballonpomp. Ik zou zeggen: nieuw je ballonnetjes ervoor en laten we starten! Om te beginnen. Starten we met onze onderste pompoen. Hiervoor nemen we onze eerste ballon 260 oranje. En we blazen deze bijna helemaal op, maar we laten nog een 2 tot 3 vingertjes over aan het einde. Knoop je ballon weg. En maak je ballon goed soepel en zacht. Maak een bubbel van ongeveer een tiental vingers groot. Maak opnieuw een bubbel van een tiental vingers groot. En verbind deze twee bubbelen. Ik hou de knoop er nog eventjes door, zodat alles mooi op zijn plaats zit. Opnieuw brengen we de op naar boven. We zie deze bal door de andere ballon heen we brengen de ballon opnieuw naar beneden opnieuw duwen we deze ballon door de andere ballon naar beneden. zo en dit gaan we nog een keer door de overschot kan je afknippen Ola, maar je kan de overstock ook gewoon door je ballonnen doorhalen en binnenin je pompoen steken. Zo blijft binnenin ook alles goed op je paard zetten. Dat nemen we. Nog een tweede ballon. Deze blazen we opnieuw op en we laten hierbij een 4 tot 5 vingers over aan het eind. Knop je ballon goed dicht. Deze ballon gaan we verbinden in ons middelpunt de van onze pontoet. En opnieuw brengen we een ballon naar boven. Haal het even door je andere geest. En breng opnieuw de ballon naar beneden. En dit ga je dan nog een keer herhalen. Zodat je echt een mooie, strakke ontvoet krijgt. Ja. De overknop hebben we niet meer nodig, dus die knippen we gewoon los. Nog een extra knoop erin, voor alle veiligheid. En deze breng ik ook weer in het midden van dat pompoen. En dan hebben we eigenlijk al een kleine pompoen. dan gaan we verder met ons spookje. Dus wat op een cijfer zetten laat ik een beetje plaats krijgen. Voor ons spookje gebruiken we ons overschotje van onze witte 350 ballen. Blaas deze een beetje op. Dit moet niet heel zijn. Want deze gaan we ook niet helemaal moeten gebruiken wieso dit komt te staan, want dat wordt natuurlijk onze spook zo, deze kant lijkt mij een beetje te zijn ja dan ga ik de ballon hierop plaatsen eigenlijk maak ik gewoon een heel kleine bubbel. en deze ga ik pinch twisten En dan kan ik deze Pinch Twist in de ballon brengen. zo, ja. Zodat alles mooi op de plaats ligt staan. Ziezo. Dan hebben we eigenlijk al een beetje de vorm van ons spookje. En zelfs gaan we dan ons hoofdje nog maken. Dat wordt ongeveer zoiets. Ja, maar dat is voor service. Eerst maken we nu ons hoedje van de pompoen. We gebruiken hiervoor een 260 oranje ballon. Deze blazen we iets meer dan de helft op en we laten opnieuw ongeveer een vijftal vingertjes over aan het einde. Maak opnieuw je ballon goed, soepel en zacht, maak een dubbel van een 4 vingertjes, maak opnieuw een dubbel van een 4 vingertjes, verbind die twee dubbels, en dit gaan we dan aan een aantal keer herhalen, een dubbel van een 4 vingertjes, nog een dubbel van een 4 vingertjes, opnieuw van de boel van die vingers nog een dubbel van die vingers deze gaan we weer verbinden nog een beboel van die vingers ja, nog een beboel van die vingers en ook deze gaan we weer verbinden Dat is we laatst geven, een bubbeltje van vier vingertjes en nog een gebouw van vier vingertjes en op deze gaan we weer verbinden. Hiervan hebben we de overkloss niet meer nodig, dus opnieuw gaan we dit knippen. boven Laten we het uit. Nog een extra knoopje voor alle veiligheid. En nu brengen we alles mooi op hun plaats, zodat we eigenlijk een sterretje krijgen. Zo. Dan. dan nemen we het overschotje van onze groene ballen. Dit hoeft niet te veel te zijn, natuurlijk. Zo, dit lijkt mij voldoende. We knopen dit dicht. Zo, van de overschot kan je een deel afknippen. Zo kan je nog andere hoedjes maken. En dit plaats je dan gewoon in het midden van je hoedje. Doe. dan gaan we verder met ons spookje dus we maken onze bubbel we maken ook een bubbel een klein bubbelje dat ook verstaan en dit bubbelje gaan we dan ook weer verbinden in onze kompoen dat uiteraard en de overgroot hebben we niet meer nodig, dus ook dit kippen we los. Zo. En dit kan je ook weer gaan beet. Als je het laat liggen En als je niet voldoende ruimte hebt om de te dan kan je dit gewoon een aantal keer rond je controleekje draaien. Zodat het niet meer loskomt. Even kijken of alles in plaats zit. Ik zie dat er één rubber is losgekomen van mijn boekje. Maar dat is geen probleem, want dat gebruiken we dan aan de achterkant. Ziezo, dat is dat. Dan gaan we met onze witte ballon de armen maken van ons spookje. Blaas de witte ballon onder meer de helft op. Ook deze ballon gaan we niet volledig gebruiken goed liggen. Dan maken we een kleine pinch twist. Gevolgd door een kleine loop. Dit wordt het handje. Ongeveer een 6 à 7 vingerbubbel Voor de arm. En dit gaan we dan herhalen. Of niet een 6 tot 7 vingerbubbel. Een loop. En een pinkbit. De hebben we dus de rest ook niet weer nodig en kunnen we dus ook weer weg knippen. Knoop op zo, die goed dicht. Deze bubbel gaan we dus in die fitsen voor so, de arc. En die gaan we dan in onze vijfde bol verbinden. En dat wordt dan ons koopje, en Wieso? Als alles helemaal goed is gegaan, dan heb je nu dit resultaat. En dan kan je natuurlijk gaan tekenen zoals je zelf wil. Je kan bijvoorbeeld het spookje gaan tekenen met twee zwarte oogjes, een kort kloosje en een gemeen lachje. Die zo. En voor de pompoen kan je dan gaan kiezen tussen de oogjes bijvoorbeeld. De oogjes bij een pompoen zijn dus meestal driehoekjes die je dan zwart kan kleuren hier doen we dan hetzelfde de driehoekjes die je zwart kan kleuren voor de mond gebruik ik ook weer euh, voor de neus bedoel ik, excuseer voor de neus gebruik ik een driehoekje in de andere richting en voor de mond kan je eigenlijk hangen. voor een beetje frisel naar lang je eigen keuze uiteraard hè? Ziezo, en dan heb je een leuke Halloween pompoen met een spookje ik zou zeggen ik wens jullie heel veel plezier maak er leuke spookjes en polpoenetjes van en ik zie jullie graag terug in een volgende video dag kleine griezeltjes allemaal